Hey Mirjam vlogt wel kijkers. Ik ben Mirjam, de En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag loop ik in een hele andere omgeving in Leusden. Maar jullie gaan kijken naar de video over Middelburg samen met mijn nicht. Ik zeg veel kijkplezier. In Nederland zelf vanochtend nog een klein beetje koel cool, met temperaturen die inmiddels oplopen naar een graadje of 20 halverwege de ochtend. De zon overgroten met zoveel af en toe wat saaiwolken in het westen van Nederland. En vanmiddag is het eigenlijk bijna helemaal strak blauw. En dan is het 24 graden op de Wadden, 30 graden in het midden van Nederland en 33 graden in Limburg. En heel misschien aan zee een klein verkoelend briefje. Nou... nou, jullie hebben het gezien, het wordt uh, warm vandaag. We gaan ons wel van maken. en als het te warm wordt ga ik gewoon weer naar huis. Het is ook nooit goed, hè? Nee, maar ik ga ervan genieten. Eerst even mijn theetje opdrinken en dan uh, onderweg naar Middelburg. Het is uh, nog lekker rustig op de weg en nog niet zo heel erg warm. Ik heb net uh, Bianca me mijn nichtje een bericht gestuurd, zij is er al. Dus, uh, nou, wat is het, half negen of zo? Oh, zij was er al vroeg. Ik heb er zin in. Oef. Ik ben al in het centrum van Middelburg. De vriend van de dochter van mijn nicht, snap je hem nog? Die had me hierheen gebracht, want die kwam ik tegen. Die staat hier met een paar stroopwafels. Dus hier aan de rechterkant moet dadelijk Bianca ergens zitten. Nou, ik ga ze even zoeken. Aldaar. Just like you ooh, ooh, ooh. Baby there ain't nobody like you Do you feel the same? Cause I got high hopes Do you want the same? Cause baby all I got is high hopes Do you feel the same? Do you want me back? Or is it just a game? Cause I got high hopes Het zou nooit goed zijn dit al oh, die kwallen. Sponsboop zou hier blij zijn. Kwallen vissen. <laughs> Oh mensen, wat dit is mooi! Ik het zo geweldig. Super mooi. Het lijkt ook een beetje op Dordrecht. Op de brug. Maar dit is echt fantastisch. Dat is grappig. Het ontzettend naar mijn zin. Er is weinig natuur natuurlijk, maar uh, omdat ik nu met mijn nicht samenloop, herinneringen ophalen. Hartstikke leuk. En uh, ja, de omgeving is ook best zo mooi. Ik heb hier een heel mooi steegje, die ga ik jullie even laten zien. Het personeel van de horeca is natuurlijk ook wel gesteld voor u, maar heeft regels, de RIVM-regels. Zorg dat u de RIVM-regels toepast, wees nu voor het horeca-personeel. Zij zijn het ook voor u. We zijn even aan de kant gaan zitten. bij de auto. Ik heb een ontzettend leuke dag gehad. Even kijken hoor, nou, Alles zo. 9 uur was ik hier ongeveer. Lekker een hele dag, super lekker weer. Gelachen. Leuke dag gehad. Hier ergens moet mijn auto zijn. Ik denk die kant op. Ik kwam hem uh, de schoonzoon van mijn nichtje. Die moest hier met de stroopwafelkraam staan. Die kwam ik op de heenweg tegen. Hij deed het raampje van zijn busje open hij zegt, hey Mirjam. En ik kijk hem aan en ik denk. Ken ik jou ergens van? Geen idee. Toen op een gegeven moment toen ging het kwartje dacht: Oh wacht. Jij bent de schoonzoon. Ik heb stroopwafeltjes gekregen. Superleuk. Super lekker uiteraard. Ja, ik zie mijn auto staan. Yay! Nou. Vond je deze video leuk? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Op naar de volgende dag. Oh nee, morgen ga ik naar Leuven. Ga ik ook filmen. En dat zien jullie dan weer een andere keer. Nou, ik ga weer rijden. Zien jullie later. Oh, lieve mensen. Ik kom bij mijn auto. Ik heb gewoon de licht aan laten staan. Hij doet gewoon helemaal niks. No! De auto doet gewoon helemaal niks meer. Luister. Dus ik ga hier even aanbellen. Kijken of ik... iemand zo lief is om mij te helpen met starten. Hoorden jullie dat? Klinkt als muziek in de oren. De auto doet het dus weer. Oh god, oh god, oh god. Ik bel hier aan. Die meneer die moet eigenlijk zijn dochter wegbrengen naar de oppas. Ik heb heel het schema van die mensen in de warm gehoord. Maar ik had een uh, zakje stroopwafels, die heb ik gegeven als dank. Maar goed, ik ben lang blij dat de auto het nu dus weer doet. Ik had dus gewoon de licht aan laten staan. Lekker suf zeg. Ik ga rijden, het is inmiddels uh, 6 uur. Dan ben ik zeven uur, half 8 ben ik thuis. En dan mijn tas inpakken, want dan ga ik het weekend naar Leusden. I wanna see the rainbow high in the sky. I wanna see you and me on a bed! smile every night